Oké, okay, goedemorgen. Uh, wie ben jij? Goedemorgen. ik ben uh, Koert Vossen. Ik ben bestuurslid bij de Groningen Bodembeweging. De Groningen Bodembeweging zet zich in voor gedupeerden in uh, gasland, zou ik haar zeggen, in Groningen. Huh. Mensen die, uh, die schade hebben, fysiek, aan de woningen, maar ook psychisch bijvoorbeeld. Uh, die ook uh, financiële schade hebben, omdat hun huizen minder waard zijn geworden. Uh, daar zetten wij ons voor in. En wij staan hier nu voor de Tweede Kamer op het plein met een tentenkamp. Dat doen we samen met de onveiligheidsregio. En wij staan hier omdat deze Groningers, die leven in een onveilige situatie. Een situatie die elders in Nederland niet geaccepteerd wordt. We hebben de Delta werken, we hebben veiligheidsnormen voor chemische industrie. Maar in Groningen geldt dat kennelijk niet. Er, zijn, nou, er is een hele specifieke oud-politicus die daar heel simpel over denkt, van, dan hoef je daar toch niet te wonen. Dat hebben wij hier willen uitbeelden van nou, Groningers die Groningen willen ontvluchten. Die een toevlucht zoeken naar veiligere delen van Nederland, waar ze wel gerust kunnen wonen. Zonder zich zorgen te maken om hun huizen, om hun kinderen, om hun financiële situatie. Die kunnen zich hier melden. Oké, okay, en hoe, hoe gaat dat? Uh, er is een, uh, een loket, daar kun je inschrijven en dan, uh, dan uh, kun je aangeven van uh, wat je wilt en uh, hoe, uh, hoe de problemen opgelost moeten worden. Uh, gisteren was het uh, debat in de Tweede Kamer. De uh, minister-president was daar en uh, minister Wiebes. Uh, uh, hoe vond je dat uh, verlopen? Ja, de minister-president heeft zijn excuses aangeboden, drie maal zelfs. Maar... Wat, hij niet, uh, wat niet ter sprake kwam, eindelijk heeft hij zijn, zijn excuses aangeboden. Ja, de grote beving van Huizingen was in 2012, dus inmiddels zeven jaar geleden. Al die tijd hebben we hem niet gezien en niet gehoord in dit uh, dossier. 2013, een halfjaartje na de beving, kwam SODM, staatstoezicht op de mijnen, met een advies van breng de gaswinning terug naar 12 miljard kub, anders is het niet veilig genoeg. We zijn nu zeven jaar later, het is nog steeds niet zover. en gisteren vertelde minister Wiebes dat hij nu eerst nog eens gaat kijken van wat betekent nu een gaswinning van 12 miljard kuken voor de leveringszekerheid in Nederland. Dan zou je zeggen, er is er zeven jaar helemaal niks gebeurd op dat gebied. Oké, okay, hoe moet het nu uh, verder gaan? Uh, wat ons betreft gaat de gaswinning nu zo snel mogelijk omlaag, dat wil zeggen per direct naar 12 miljard kub en daarna zo snel mogelijk naar nul. Er is maar één manier om dit te stoppen en dat zal niet in één en misschien zelfs niet in twee of drie jaar zijn, maar uiteindelijk komt de aarde tot rust als de gaswinning helemaal gestopt is. Dus hoe langer je dat uitstelt, hoe langer wij nog met deze ellende door moeten. En hoe langer jullie uh, in verzet blijven komen. En hoe langer we in verzet zullen moeten blijven komen. Ja, Wij doen het ook niet uh, omdat we hier uh, lol aan. Ja, we maken er ook soms wel eens een lolletje van. Maar uh, wij doen dit omdat het pure noodzaak is voor, uh, voor ons Groningers. Oké, okay. nou heel veel succes. Dankjewel. Dankjewel.